Een hele, hele, hele goede zondagmorgen. Welkom bij de Stofjes, lieve YouTube-kijkers. Oh, zondagmorgen. Het was een goede vandaag. En het ging erg lekker. Ik, uh, ik weet niet of dat het dan inderdaad toch komt dat ik uh, gisteren bij het bed ben gegaan. En, uh, gewoon een lekker gevoel. Ik heb zelfs twee rondjes onder de 6 minuten gelopen. 5,55, 5,54. Dat is lekker. Gemiddelde kwam ik uit op 6 minuten 4. Dus ja, het was 6 minuten 4 seconden. Ja, goed. In ieder geval. Uh, ja, het was, uh, was gewoon lekker. Dat was precies wat ik hier nodig had. Gewoon even zo'n lekker gevoel dat, je, ja, dat, het wel degelijk, dat het wel degelijk kan. Dat je de tempo kan lopen. En uh, ja, gevoel misschien dan toch inderdaad met te weinig rust de vorige keer run. Uh, denken dat je, dat je goed, uh, goed zit en dat allemaal wel kan. Dat kan dus blijkbaar niet. Je hebt toch meer rust nodig blijkbaar. Leer, zodat, uh, ik, denk volgende week, ik denk dat ik volgende week uh, ga kijken. Volgende keer ga uh, proberen. Vroeg naar bed, kijk wat eruit haalt. Het kan natuurlijk een, uh, een toevalstrafje zijn vandaag. Dat, je, dat het gewoon toe net lekker, uh, lekker valt. Net lekker doet. Ik weet het niet, maar het was wel fijn. Erg fijn. Ja, want er, we hebben gisteren wel een feestje bij ons thuis gehad. Maar daar heb ik niet, deze keer niet aan deelgenomen. hoop jongelui achter in de tuin. En het uh, was gezellig. Dat ik ge de hoor dan of dat het gezellig is ja of nee. Of dat het een beetje, een beetje barbaar is, maar nee, ze hadden het leuk. En er zouden er maar een paar komen. Dat, ze, dat was dan zeg maar de vriendin van, van mijn zoon, die daar dan uh, vierde. Van, ah, ik nodig niet zoveel mensen uit, Het was zijn taal, kwam ik uit op een man of tien. Nou, ik geloof dat er gisteren wel, uh, wel, wel 25 achter in de tuin stonden, <tus> want uh, daar ken ik mijn zoon niet. Die zegt dan van, uh, weet je, tien, doe maar die, doe maar die, het is goed, tien, ja, niet dus, maar goed, geeft niet, maakt niet uit, zo'n feestje was gezellig. Dus maar nogmaals, ik, uh, ik ben er niet, uh, verder niet bij geweest. Ik heb verder gisteravond ook helemaal ja, één, één barcootje op. Ik heb verder ook niet echt, uh, echt uh, dik aan een bier gezeten of zoiets dergelijks. Gewoon lekker chill rustig aan bij tijd naar bed. Ja, ja. Misschien is dat uh, het nu gezet al gaat gewoon een tijd naar bed op deze leeftijd. Maar goed, we zullen het wel zien. We zullen het wel zien. Nou, we hebben eventjes lekker lol. Uh, voor de rest, ja wat staat er voor de rest? Ja, uh, de komende maand is natuurlijk wel even een hekel uh, maandje. Tenminste, uh, over een uh, goede twee weken dat was het uh, moment van mijn moeder zeg maar. Dus ja, dat zit er ook aan te komen. Dat is alweer een jaar geleden. Godverdomme, we hebben de tijd gehad. Absurd. Echt absurd eigenlijk. Maar goed, dat is niet anders. Dus ja, dat is er ook nog. Dat zit er ook nog aan te komen. Dus we zullen wel zien hoe dat, dat gaat uitpakken. Dat is nog eventjes over twee weken. Dus we kijken wel. Nou, ik ben weer thuis. Het was weer een korte, het was meer waar genoegen. Om dit weer eventjes te kunnen delen. Dat het lekker ging vandaag. Dat ik gisteravond op het tijd ben bij geweest. En dat ik voor de volgende keer even ga kijken wat ik daarmee ga doen. Nou, ik zou er in ieder geval zeggen: van even een duimpje omhoog. Even abonneren op de kanaal. Dan kunnen we er nog veel meer bij. Er zijn er veel te weinig die er nog niet geabonneerd zijn. Dus even ab abonneren. En dan komt het helemaal goed. En dan gaan we. Nee, laat maar. Maakt niet uit. Uh, ik ga vandaag trouwens niet naar de, naar de gym. Want we moeten gaan spelen in, uh, tegen Longa en er is een eindje rijden. Het moet al om half half uh, weer bij Iliana zijn, dus het is te weinig tijd. Dus voor deze sluit ik nu af. Met uh, de hele korte en bekende. Ciao. Tot de volgende keer. See ya next Sunday. Bye. Tjoe.